Namens Nefkens heet ik u van harte welkom bij deze special, de special van Nefkens. Alle future-proof oplossingen van het merk Peugeot komen vandaag aan bod. Dit is de Carver, onze nieuwste duurzame mobiliteitsoplossing. Ideaal voor last mile delivery in de binnensteden. 500 liter bagageruimte, vanaf 16 jaar met een bromfietscertificaat mag je me rijden. Uh, actieradius van 130 kilometer en op te laden binnen drie uur. Dit is de 100% elektrische Peugeot e-Partner met een WLTP rijbereik van 275 kilometer. Dit is de e-expert Plancher met laadbak, een actieradius van 320 kilometer WLTP en ideaal voor groenbedrijven in onze regio. Dit is de 4x4 Dangel toepassing op de Peugeot Partner. Het zorgt ervoor dat je in ruig terrein uit de voeten kunt en met de hoge bodemvrijheid niks kan raken. Dit is de e-expert gesloten bestel, tevens verkrijgbaar een dubbele cabine. Hij heeft een actieradius van 330 km WLTP, een laadvermogen van 850 kilo en een trekgewicht van maar liefst 1000 kilo. Wilt u een van onze duurzame oplossingen ook eens uitproberen? Neem dan contact met ons team op en wij gaan het voor u realiseren.